Zorgboerderijvrij. Het ziet er super rustig, rustig uit. En de ponies zijn er. Hé hey, Black Jack! Kijk eens Blackjack! Hé Joyce, kom maar Joyce! Oh Black Jack! Twee gedappere eh, Appaloosa's. Appalo appalo oh Black Jack! Kom maar, Joyce! Kom maar, Je mag ze allemaal hebben, Joyce! Allemaal! Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Annabel wil ook een wortel. Hé, hey, Annabel! Kijk eens, Annabel! Hé, hey, Blackjack! Goed zo, Joyce! Alleen, Roosje nog niet! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Oh, kom maar, Kom maar, Jos! Hé, Roosje! Hé, hey, Roosje! Goed zo, Jos! Het is mooi zonnig weer. Hé, hey, Roosje! Oh, ga je trappen, Roosje! Ik weet niet of ik deze kan geven. Nou, Roosje, dat is goed! Kijk eens, Joos! Ho, oh, Joyce. Kijk eens, Joyce, ik sta precies in je licht. Kom maar, Joyce. Ho, Joyce. Hé, Roosje. De twee bruine paardjes zijn boven. Hé, Joyce. Ho, Joyce. Nu komt Annabel erbij. Dat vindt Joyce een beetje eng. Oh, Joyce! Oh, Joyce! Hé hey, Annabel! Ja, alles is alweer op. Het gaat altijd super snel hier. Kijk eens, Joyce! Kijk eens, Joyce! Kijk eens, Joyce! Goed zo, Joyce! Nou Annabel, jij mag eerst. Nu heb je het loof laten hangen. Kijk eens aan de bel. Hé hey Roosje, hé hey Roosje. Hé Joyce, kom maar Joyce. Hé Black Black. Kom maar Joyce. Hoi Joyce. Goed zo, Joyce. Hé hey Roosje. Hé hey, Blackjack, goed zo Blackjack!